De Monitor Jeugdcriminaliteit geeft een overzicht van de criminaliteit onder jongeren van 12 tot 23 jaar. Tussen 2012 en 2017 is de geregistreerde jeugdcriminaliteit overwegend gedaald. Deze neergaande lijn zetten na 2007 in. Een aantal zaken valt hierbij op. Binnen gemeenten gaat de daling vaak schoksgewijs. Er is veel variatie tussen verschillende buurten. Bij alle leeftijdsgroepen is sprake van een dalende lijn. In de categorie 12 tot 18 jaar is de daling van het aantal daders sterker dan bij de 18 tot 23-jarigen. Minder dan 1% van alle jeugdige daders is veroordeeld voor cybercrime of gedigitaliseerde criminaliteit. Maar politie en justitie hebben nog geen goed zicht op dit soort delicten. Waarschijnlijk is het aantal jeugdige daders hier fors hoger. Ook internationaal daalt de geregistreerde jeugdcriminaliteit. In Nederland is deze daling sterker dan in de omringende landen. De Monitor Jeugdcriminaliteit noemt vier mogelijke verklaringen voor de dalende geregistreerde jeugdcriminaliteit. Lagere prioriteit voor jeugdcriminaliteit en een veranderende werkwijze bij de politie kunnen voor minder geregistreerde jeugdcriminaliteit zorgen. De toegenomen beveiliging in de samenleving kan potentiële daders afschrikken. Door social media gebruik kan er minder tijd en aandacht zijn voor het plegen van delicten in de offline wereld. Jongeren en hun ouders communiceren beter met elkaar. Risicogedrag als alcoholgebruik, voortijdig schoolverlaten of delinquentie kan daardoor afnemen.